Welkom in de wereld van Biflex. Vandaag zou ik je graag een heel nieuw gelsysteem willen voorstellen. Een gelsysteem waarmee je trendy, vegan en zuurvrij nagelsversteviging zet met een natuurlijke perfectie. Biflex is eenvoudig. Biflex is snel, maar vooral je zal ontdekken dat Biflex je meest winstgevende nagelservice zal worden. Biflex is eenvoudig om aan te leren. Je krijgt die heel snel onder de knie. Als je al het elektrische vreestechniek beheerst, dan ben je met een halve dag workshop volledig mee weg. Het is ook een heel leuk manier om de zaak snel uit te bouwen, maar ook om nieuwe personeel snel op te leiden. b is ook heel eenvoudig om aan te brengen: je werkt met een eenvoudige droptechniek. Droptechnieken zijn twee stappen. Het eerste, je legt een biflex basislaag, je gaat die niet uitharden en vervolgens je brengt een biflex druppel die van zichzelf heel mooi gaat plaatsen en je gaat uitharden. Dat is meer hoeft niet. Je zal ontdekken dat biflex heel snel is en ook zeer winstgevend is. Ten eerste, je hebt maar één flesje op je tafel nodig. Je kan bij Biflex dubbel zo snel werken als bij een traditionele gel-applicatie. Je hebt veel minder stappen te doen, want Biflex is een alles-in-één gel in een fles. Biflex is eigenlijk je basisgel, die vervangt ook je bouwgel, maar je hoeft Biflex helemaal niet na te veilen op tijd, dus je mag het veilenwerk werk al helemaal vergeten. Biflex heeft ook heel mooie natuurlijke tintjes waardoor het gebruik van een natuurlijk kleurengel volledig overbodig is. Je mag ook het penseelgebruik en penseelreinigen volledig vergeten. Biflex harduit in slechts 30 seconden. En als je met de Pro Smartlight Smart Light werkt dan krijg je met Biflex een verbluffende wauw glanzend resultaat. Dus je hoeft dan ook niet een extra gransgel te gebruiken. Dit stap mag je ook al vergeten. Biflex is zeer winstgevend. Je hoeft maar één flesje te kopen in plaats van vier gels producten. En je verbruikt aan Biflex amper een anderhalf euro per nagelset. Maar je gaat toch de volle pot aan je klant aanrekenen. Want je levert perfectie af. Voor een Biflex applicatie zal je met de elektrische manicure werken. Waardoor je gerust voor die Biflex applicatie 65 euro mag vragen en zelfs meer. En Biflex is natuurlijk en gezond. Want de flex chaises zijn 100% vegan en 100% zuurvrij. En je gevoelige klanten verdienen niets minder. En eigenlijk, al je klanten verdienen niets minder. Je wilt toch geen zuur gebruiken op de natuurlijk nagels van je klant. En je wilt ook niet naar een zuur product ruiken heel de dag in je salon. Dat is geen aangenaam parfum voor jou. En ook geen aangenaam parfum voor de klanten die binnenkomen. B-Flex versterkt, beschermt de natuurlijke nagel en het volgt ook de natuurlijke nagel in al zijn bewegingen. Want Biflex is een flexibele gel. Biflex helpt ook de korte, gebeten en beschadigde nagels te groeien. Het geeft dan ook tegelijkertijd een heel mooie natuurlijke perfectie. De nagels met Biflex lijken absoluut niet op gel nagels. Het eindresultaat voor je klant is dan beschermde nagels met een natuurlijk, gezond uitstraling. Deze natuurlijke, toegankelijke, maar vooral gezonde look is het manier om nieuwe klanten aan te trekken. Want er zijn superveel vrouwen die op uh, zoek zijn naar zo'n natuurlijk look die absoluut niet trekt op shellnagels. nagels. Dus Biflex ga je ook nog nieuwe klanten aantrekken. Je kan Biflex ook perfect op de teennagels aanbrengen. De Biflex assortiment heeft nu al 12 prachtige tintjes. 12 prachtige tintjes die perfect passen bij al jouw klanten. Voor de lichtere huidtypes, maar ook voor de donkere huidtypes. Ik wens je alvast heel veel succes met de Biflex vegan en zuurvrij nagelsysteem.